Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Dit is een beweringenvraag en daarvoor moet je veel woorden kennen, want je vindt in de tekst vaak synoniemen terug uit de beweringen. Bewering 1. In de Griekse theaters was er een handjevol plaatsen, dus een beperkt aantal, waar je een betere akoestiek had. In de tekst vinden we hier de theateren grek. Die waren democratiek en er waren geen grote akoestische verschillen tussen de plaatsen. Ogmi, buiten, enkele plaatsen voor de elite. Voor een handjevol plaatsen, une poignée de place, was het geluid blijkbaar toch iets beter. Bewering 1 komt dus wel overeen met de tekst. Bewering 2. Gregoriaanse liederen gingen goed samen met de akoestiek van middeleeuwse kerken. Als je weet hoe Gregoriaanse muziek klinkt, dan voel je aan dat dat goed mogelijk is. Kijk in de tekst bij Église du Moyen Âge. Dat zijn églises medievales uit de bewering. Daar zong men Gregoriaans. En daar wordt het een en ander over verteld. Bref, kortom, de akoestiek van de plek, collait bien, paste goed à sa fonction. Dat komt in de bewering overeen met sa cordée. Het klopt allemaal. Het antwoord is dus C.